Heel leuk, uh, ik heb al veel ervaring kunnen opdoen met de jaren die ik hier werk. Ik werk hier nu al 33 jaar en in die 33 jaar heb ik eigenlijk veel ervaring opgebouwd. Dit komt iedereen ten te goede. eigenlijk de nieuwe werknemers die kunnen altijd rekenen op mijn steun en mijn ervaring.